Het programma van Water Natuurlijk is heel eenvoudig samen te vatten. Werken met de natuur. Ik was onlangs op een bijeenkomst van deskundigen over bescherming tegen hoogwater en klimaatverandering. En iedereen was het erover eens. Werken met de natuur is de oplossing van vandaag voor morgen. Daarom Water Natuurlijk. Groen, het is gezonder. Groen, het is genieten. En groen is op den duur ook goedkoper. Stem daarom op 20 maart Water Natuurlijk. Lijst 5, Hollandse Delta.